Vandaag wil ik het hebben over je content social media proof maken. Er zijn meerdere wegen naar Rome en de tweede manier naast Google om mensen op je website te krijgen is natuurlijk via social media. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat je blog ook echt geschikt is om te delen op social media. Het is daarvoor belangrijk om afbeeldingen te gebruiken, infographics en een goede eerste alinea. We gaan het eerst even hebben over de afbeeldingen. De afbeeldingen zijn namelijk belangrijk om Twitter te delen, op Facebook, dat soort dingen. Let er bijvoorbeeld op als je tekst in de afbeelding gebruikt, zoals de titel van het artikel, dat hij niet meer dan 20% van de foto gebruikt. Want dan kun je hem ook gebruiken voor promotiedoeleinden op Facebook. Dan de infographics, uh, die zijn ten eerste erg handig om jouw uh, informatie op het blog echt in het geheugen van de lezer te krijgen. Erg handig, echt goed om jezelf te positioneren. Maar daarnaast kun je hem dus ook nog delen op Pinterest en andere mensen kunnen hem uh, pinnen. En dat is gewoon totally awesome. Dat is de bedoeling. En dan, last but not very not least, de eerste alinea. De titel en de eerste alinea. Die worden vaak meegedeeld op social media. En dus moeten die de, de aandacht trekken. Ze moeten interessant zijn. Ze moeten mensen zeg maar, inspireren om op jouw bericht te klikken. Dus die drie dingen maken jouw artikel social media proof. En je kunt er natuurlijk ook nog even een video bij zetten voor YouTube.